Stuart Gibson. Deze man komt uit Maasland. Hij heeft de hele wereld al gezien, op zijn fiets. Niet dat hij overal naartoe gefietst is, maar gewoon vliegtuig gepakt. Hij was een aantal seizoenen in Woodward. Hij is in China geweest, in Australië. Hij kent inmiddels alles. Alle ben niet zo veel de wereld. Deze man is ook al aardig uh, op uh, wat plekjes geweest. Nicky van der Vleen uit Den Haag. En Nicky die rijdt voor uh, Vans, Monster en ProTech. Uh, en vast nog uh, iets wat ik vergeet, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we Ed Toro. oftewel Shannon Balloyer. Hij rijdt dit moment voor Clock uh, Protection. Voor Rotterdam. En hij heeft, uh, ja, hij heeft uh, eigenlijk alles wat je in Nederland ongeveer kan winnen, heeft hij wel een keer gewonnen. Drievoudig Streetmasters winnaar. De bok heeft hij op zijn naam staan. En deze truc is... Nicky is de man zonder remmen. Tot de Banner. No hander over de box. En als je het trucje mooi vindt, dan mag je het natuurlijk klappen, hè. Dat, uh... Alleen is het trucje mooi ik vind. Dan moeten de jongens een mooi trucje doen. Ja ja. Hij wil daar iets anders doen. Hier zicht hij over de box. Ja! Ik zou zeggen we beginnen rustig aan, maar dit is voor de jongens nog rustig aan. Er komt nog meer aan. Stuart, en hij wordt achtervolgd door Nicky met een barspinner en een 360 voor Stuart. Barspin voor Nicky. En Nicky die rijdt, rijdt zonder remmen. En dan zijn die barspins nog makkelijker. Volgend weekend gaat deze man naar Frankrijk toe naar Montpellier om daar deel te nemen aan de VIES. Aan de of de FIES, of de f i Verschillende uitspraken. De voor Shannon. Jongens, rustig aan hè. Niet te veel, niet te Ja, Opposite Whip, oftewel eigenlijk uh, switch tailwhip. Hij kan ze allebei de kant op. Hij is een van de weinigen die dat kan. Ja, Nicky ook met een tailwhip. En misschien dat Nicky dan nu ook kan laten zien dat hij de andere kant op kan. Dat weet ik niet. Ik weet namelijk niet of Nicky dat wel kan. Nee, ja, ja. Maar dat gaat voor de switchstamer. Nee, hij gaat voor de Stall. Ja, ja. Probeer wil het maar eens op je eigen bitch. dan er. Stuart heeft weer een net iets andere stijl dan de andere twee mannen wat meer van de tech tricks, vooral uh, lip tricks, coping tricks, zoals net de barspin disaster, hier de Hurricane 5. Barspin tire tap. No-handed tire tap, ja. Technische tricks voor Stuart. Doe fakie, achteruit, op je fiets. En de vijf voor de gooien, ja, dan moet je even nog vijf voor laten horen. Alley-oop-air. is dat je zeg maar de verkeerde kant op draait als waar je naartoe gaat. Je draait rechtsom en je gaat naar links. Of allesom. tail in de corner. el achteraan. erachteraan. had ja, hadden ook mooie lijntjes gezet hier. Ik we het ik daar nog wat leukst. met 1,70 70 ongeveer. We wij bijna een uh, highest air contest van kunnen gaan maken. Maar dan ben ik de subjectieve jury. Dus dan gaan uh, we zeggen dat het niet eerlijk was. Volgens mij gaan we zo langzaamaan naar het laatste als afsluiter kunnen laten zien. Slow-mo! Oh, nee, nee. Goed Jamstal! Oh, Oeh, hij ging voor de no no-hand Air. Misschien... bij eh, over de box lukt het hem wel. Dikkie, denk je dat hij nog gaat lukken vandaag? Een keertje? Nohander Air de quarter? Ja? Misschien bij de tweede demo dan? Stuart, oeh, Poef, Natai he. Stuart, laatste hoek. Iceberg. Nou, hoe lang zullen we hem laten staan hier? En dan zonder je. Nee, dat is wel een hard die kan dat. Was dat je laatste joh? Ja? Applaus voor Stuart Gibson! En uh, mag Shannon de demo afsluiten of gaat Nicky de demo afsluiten? Nicky nog een fleur! En dan kluppen Mickey. En een one Edie Barskin. Nicky was hem? Of heb je nog meer? En dan een applaus voor Nicky van de Veen! En Sherry, blijf ook nog maar een keertje. En hiermee uh, sluiten we de demonstratie af, of niet? Moet je nog meer? Ja, Sherry, gaan we nog een uur of...